De dag uh, dat het eigenlijk komt. Een beetje in het denkje van nou, ik zou je nou wel komen of niet zeker komt als ik verborgen ga, naar beneden de